So actually, I was about to make another skate video But you guys didn't like it that much <laughs> Ja, eigenlijk is dat niet echt de echte reden maar mijn skateboard is gewoon gesnapt Ik had die twee weken Twee weken <laughs> waarschijnlijk al gezien in het begin van deze video dat de video's nu 202 seconden duren. Ik voelde mij echt gelimiteerd met die 101 seconden. Dat was eigenlijk veel te kort. Ik kon niet persoonlijk zijn. Ja, ik vind het veel chiller. We hebben meer tijd en alles graag erin en het is nog steeds redelijk kort. Daarbij boost het algoritme 101 seconden niet echt en 202 seconden ook wel iets meer. Ik heb ook een duidelijker beeld over wat er allemaal gaat komen op dit channel. Dus sowieso die lols gaan blijven. Ze we gaan wel langer worden. That's great for you. In die lols wil ik dan tonen hoe wij een project te verlopen. Zoals videoclips. Hoe gaat dat? Hoe begin ik daaraan? Hoe is dat dan op set? Dat lijkt me echt interessant voor jullie. En ook interessant voor mij om terug te kijken. Want ik hou gewoon van videoclips maken. Like, elk shot zit in mijn hoofd. Ik teken dat uit. Ik maak een storyboard. Ik weet ook dat de audio kwaliteit niet super optimaal is. Ik heb een mic gekocht van Bunny Vlogs. Alleen was er zo allemaal bullshit tussen gekomen van HLN. De video van Crossplay. Waar ik wel mee akkoord ga, want hij houdt zich gewoon niet aan de regels. Maar ik wil even wel een positieve noot geven. Die gast zorgt er wel voor dat zijn kijkers gezond eten. Dat ze positief staan in het leven. En elke vlog begint, like, goeiemorgen zonder zorgen. Like, hoe positief kunnen zijn. Maar het zou leuk zijn als jullie naar zijn comments gaan. En in zijn laatste video gewoon droppen. Hashtag, geef de mic aan Lucas. Nog een paar andere series dat ik wil doen. Zijn animaties. Hoi, mijn naam is Wilfred. Ongeschreven regel. En uit de comments van. Dat is gewoon een beetje sneaky, een sneaky manier van mij om een beetje meer relevant te worden. Dan ga ik gewoon naar de comments van iemand bekend op Facebook, Instagram, gewoon online. En dan plaats ik die persoon zijn kop in de thumbnail en de titel. Just to get some more views, you know. We gotta play it smooth. We gotta play... Ah, ah, ah, ah, ah. Daarbij hebben al een paar vrienden mij laten weten dat ik op een foto sta bij Joost, zijn concert. Dat was een concert die echt gewoon in no time uitverkocht was. En ik had gewoon een ticket. Het concert was great, was fun. Het is gewoon echt een volledig andere experience. Like, twee jaar geleden stond ik alleen met 50 man bij Joost in de tricks. Het ik ik voelt zo raar dat iedereen die nu kent of zo. Maar, maar ik support hem nog. En ik sta op zijn fucking foto. <laughs> ik ben niet de type of dude die zo wil vragen om likes en abonneren. Dus als je het gewoon leuk vindt, like, support mij, abonneer, weet je wel, al die zeven. Gewoon zodat YouTube mij een beetje boost. En dat, dat, we, dat we dit hele ding wat groter kunnen maken, zodat er meer mensen kijken. En dat we gewoon meer fun kunnen hebben. En meer interactie. Please, laat een comment achter. I love reading comments. So, please do. Honestly, ik weet echt nooit hoe dat ik een video moet afsluiten. Dat dus is gelijk dat het tegen de Mattie zegt, zo out of nowhere, naar een goede chilling, zo. Allee, uh, ik moet dan door, hè. <laughs> Yo. Check een andere video uit, hier of daar. I'm going. Bye-bye.